Welkom bij PepsiCo. Mijn naam is Carina en ik ben productiemedewerker bij PepsiCo. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn in de productie chips inpakken... ...tussendoor chips testen, folie naar de machine brengen... ...en de doos in de rek leggen. Werken bij PepsiCo is leuk omdat je met een leuk product werkt... ...leuke collega's, een hartstikke leuke sfeer. Je hebt heel veel doorgroeikansen, je kan allerlei kanten op... Wat je wil gaan doen. Je kan verder groeien. Op donderdag hebben we altijd een verrassing. We mogen we subs mee naar huis nemen. En daar is de hele familie gelukkig mee. Wat doe jij morgen?